alcohol, geen wijntjes, geen cocktail. Yeah, it's my mood, back to black. Hey jongens, nou ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. In deze video ga ik een week update geven, ga ik vertellen hoe mijn week was. En ik heb wat spullen om te laten zien, want ik ben vandaag eventjes gaan winkelen. Ik heb me tussen het winkelend publiek begeven. En het risico voor haar eigen leven. Want het was hier mega druk in Arnhem. Maar voor we daarbij komen, wil ik jullie eerst even ja, vertellen waar ik deze week mee bezig ben geweest. En mijn week was niet fantastisch, kan ik je eerlijk uh, toegeven. Want um, ik heb een blaasontsteking gekregen. Dus dat was echt super naar. Um, en sinds gisteren heb ik een antibiotica-keurtje gekregen van de dokter. Dus dit weekend leef ik super gezond. Geen alcohol, geen wijntjes, geen cocktails. Uh, om te zorgen dat die antibiotica zo goed mogelijk zwer kan doen. En hopelijk ben ik er dan maar snel van af. Dus uh, nee, ik had geen fantastische week. Ik voelde me ook een beetje, ja, ik zat een beetje in een dipje. Het ging allemaal niet zo heel erg lekker. Ik voelde me niet echt geïnspireerd. Ik heb ook geen video gemaakt verder. En um, nou, vandaag gaat het eigenlijk weer een stuk beter. Dus ik heb nu, zeg maar, anderhalve dag antibiotica geslikt. En uh, het voelt al echt veel fijner, veel beter, gelukkig. En, uh, dus ik dacht van, oké, okay, ik ga even wat doen wat me blij maakt. En wat maakt me blij? Shoppen. <laughs> dus uh, ik, meestal ga ik winkelen, het liefst, het liefst ga ik winkelen met vriendinnen natuurlijk. Maar ja, vanwege de corona en zo. Kan dat niet. Dus ik uh, ging in mijn eentje de stad in. En uh, wat ik heel erg leuk vind voor het voorjaar, maar eigenlijk ook voor de zomer en voor het najaar, zijn lovers. Ik weet niet of jullie lovers kennen. Maar lovers zijn een soort van instappers. En vaak zitten er kwastjes aan of een riempje. En uh, gewoon laag, laag schoentjes in leer of in suede. Je ziet ze eigenlijk nu overal op dit moment. Dus ik ben naar verschillende winkels gegaan. En ik heb lovers gevonden. Ik wilde eigenlijk lovers... In, um, um, yeah, in een lichte kleur. <laughs> dus waar ben ik mee thuisgekomen? <laughs> ja, met een hele lichte kleur. Zoals jullie zien. Nou ja, fits my mood. Back to black. Uh, ik heb deze zwarte lovers gevonden. Bij Sasha. En um, ik was eigenlijk meteen verliefd op. Ik vond het riempje heel erg leuk. Ze zijn van echt leer. Ik vond deze leuk voor, um, nou ja, om te combineren met zwart. Ik draag heel veel zwart, misschien iets te veel. Maar zeker ook in het najaar, weet je wel, met een dikke panty is dit super leuk. En het is gewoon klassiek, weet je wel. En het kan altijd. Ik dacht ook leuk voor werk, um, om een beetje af te wisselen. De meestal loop ik op hakken of op sneakers, maar ik vond dit ook wel eens leuk. Het is vrij klassiek, je moet ervan houden. Uh, maar ik zou ook nog toch wel heel graag lichte lopers willen. Een beetje in een zandtint of zo. Lijkt me ook heel leuk. Uh, deze waren 90 euro van Sasha. En, uh, maar daarvoor kwam ik daar eigenlijk niet. Want <laughs> ik, ik was getrokken, mijn blik was getrokken door een ander stel hakken. En uh, nou, ik heb ze gepast. En ik vind ze echt magnifiek. Geweldig. Echt een heel ander stijltje. Misschien als je die lovers niks vond. Dat dus je dit wel leuk vindt. Maar uh, dit zijn mijn nieuwe hakken voor de zomer. En ik vind ze echt grandioos. Uh, ze zijn uh, licht het is dus heel, ja, een beetje nude tint. Past overal bij. En deze riempjes gaan om je enkel. En langs je hiel, zeg maar, omhoog. En dan zitten ze zeg maar zo aan je... Uh, ...om je enkel geklipt. En ik vind de hak echt fantastisch. Het is een soort plastic hak. En ja, ik vind het echt zo geweldig. En ze stonden echt heel leuk. Dus ik kan niet wachten om deze te combineren. Dit gaat gewoon samen met zoveel jurkjes en rokjes voor de zomer. Dus ik ben er echt helemaal klaar voor. En deze waren eigenlijk afgeprijsd. Dus ik kreeg ze voor echt een heel mooi prijsje mee. Dus ik, uh, ik ben er echt super blij mee. Deze waren trouwens ook in het zwart. En deze heb ik dus in het licht gekocht. Dus ik ben... Echt best wel trots op mezelf. Een keer geen zwart gekocht. Oeh. Ja, weet je dat ze je altijd een spray proberen aan te smeren? Altijd als je naar een winkel gaat, naar een schoenenwinkel. Dan gaan ze een verhaaltje beginnen. En dan denk je, oh ja, ik weet al waar dit toe het naartoe gaat. Weet is dat je een beschermende spray koopt voor je schoenen. Nou, inmiddels heb ik wel tien bussen schoensprays. Nog nooit gebruikt, obviously. Want iedereen vergeet dat. Je denkt in het begin, oké, okay, ik ga deze schoenen echt heel mooi houden. Ik ga ze netjes inspreken als... De, op poetsen maar laten we eerlijk zijn we vergeten het allemaal en ik ook maar ik heb nu iets anders gekocht en dit is ideaal voor de zomer als je open schoentjes hebt of je zeg maar leren schoentjes waar je zonne in gaat dit legt maar een beschermend laagje om je voet Zorg ervoor dat je niet te veel gaat transpireren dat je niet zeg maar ze gaat slippen in je schoen legt een laagje over je huid in dus je kunt gewoon je voet daarmee insmeren anti-sweet anti-geur alles antibacterieel en oké, okay, toen ze hierover begon te vertellen, oké, okay, ben ik gewoon zo'n... Ja, ik weet niet. Ik, ben, ik heb gewoon geen sterke gehad, gegaat. Uh, maar ik denk dat dit heel erg handig is. Het klonk heel handig. Dus ik ga het uitproberen. Het klonk heel ideaal. Vooral omdat het allemaal plastic is met deze schoenen. Dus als het warm wordt en je gaat zweten, dan glip je het natuurlijk zo uit. Dus, ah, we gaan het zien. Uh, ja, dus hier was ik heel blij mee. En uh, wat heb ik nog meer besteld? Uh, misschien heb je dit een beetje meegemaakt, maar... En het ging niet zo heel goed met Ishii Paris de laatste tijd. Ze hebben heel veel kortingsacties. En uh, ze hadden, laatst hadden ze op make-up paletten hadden ze 30% korting. En toen heb ik dit Contour Cream palet van Anastasia gekocht. En deze wilde ik eigenlijk al heel lang. Ik had er heel veel over gelezen. Ik had er heel veel over gehoord. En ja, nu was hij van 53 voor 37 euro of zo, 34 euro. Dus ik dacht, nou oké, okay, nu moet ik gewoon mijn slag slaan. En uh, ja, oh, licht. Dit is hem. En ja, ik zal hem even openmaken. Deze ga ik nog reviewen in een video. Maar ik vraag me af of ik eerst zelf wat gebruikerservaring zal opdoen. Voordat ik hem, uh, ja, voordat ik hem ga showen op video. Uh, ik moet het even proberen, maar ik ben hier echt heel benieuwd naar. Anastasia Beverly Hills is sowieso een merk wat uh, dierproefvrij is. Dus ja, je weet gewoon dat je goede producten koopt en heel veel make-up merken testen wel hun producten op dieren. En dat heb je met Anastasia en Beverly Hills niet. Dus dat is wel echt een grote plus. Haar producten zijn best wel duur. En je kunt ze bij Douglas, Bijenkorf of... Uh, Easy Paris kopen. Maar dit cream contour palet. Dat heeft zo'n ja, zo legacy. Ik, uh, ik moest dit gewoon uitproberen. Dus uh, dit is ook een kijkendootje aan mezelf. Uh, verder had ik nog meer gekocht. Oh ja, omdat ik dus met die antibiotica bezig ben. Um, antibiotica doodt niet alleen de slechte bacteriën in liggen. Maar ook de goede bacteriën. Dus ik heb ook pre- en probiotica bij kruidvatten gekocht. Waarvan we natuurlijk nooit gaan weten of het helpt. Maar ja, uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Zoiets denk ik dan maar. Uh, ik heb ook een nieuwe primer van MUA gekocht. Dit is de Moisturizing Primer. Met A, AE en Tea Tree Oil. Dus ik ben benieuwd of deze fijn gaat zijn. Zeker in de zomer heb je het gevoel dat als het warm is dat je make-up gewoon zo van je gezicht afloopt. Een uh, goede primer kan dat zeker tegen gaan. En uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, ik ken MUA niet super goed. Ik heb een paar producten waar niet heel veel van geprobeerd. Dus uh, ja aan het zien. Verder heb ik ook You Better Work Fixing Spray anti-sweat. Of ja, sweat resistant en anti-shine. Gym proof. <laughs> dus als je een happy workout hebt, dan uh, kun je zorgen dat met deze Fixing Spray je make-up goed blijft zitten. Van Essence, bij buitenkantje. Ik dacht, oké, okay, ik ga het proberen. Kijken of het wat is. En um, van Essence heb ik ook een nieuwe uh, foundation gekocht. Dat is de Fresh and Fit Awake Make-up Healthy Glow with vitamin complex en cranberry water en ik heb even kijken ik heb de nummer 30 fresh honey dus uh, ja ik weet eigenlijk niet zo goed of de kleur überhaupt wel past bij mijn gezicht maar daar gaan we snel achter komen het is altijd moeilijk bij de kruid is het altijd gewoon een beetje een gok maar ik ga die binnenkort reviewen en misschien is het dan leuk om een vergelijking te doen tussen een dure foundation ik heb bijvoorbeeld eentje van estee lauder en dan deze van Essence, die echt nou, 1 tiende van de prijs was. Om te kijken wat het verschil is. En of je echt het verschil merkt tussen dure en goedkope foundation. Ja, dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dat waren eigenlijk de dingen die ik vandaag heb gekocht. Het was echt een beetje comfort shopping. Gewoon om mezelf ietsje beter gevoel te geven en uit die dip te komen. Want ja, het was, het was echt wel een zwaar weekje. Waar ik het ook nog even over wil hebben is dat heel veel mensen vragen... Uh, onder video's, ik heb best wel wat blondeervideo's gemaakt. Um, kun je alsjeblieft weer een video maken over hoe je jezelf je eigen haar blondeert. En zoals jullie merken, ik heb best wel een dikke uitgroei nu. Uh, maar dit is met een reden, want ik ga binnenkort uh, mijn haar laten kleren door een vriend. Hij heeft een salon The Greenhouse in Den Haag. We hebben afgesproken dat, we, dat ik iets meer naar mijn eigen kleur toe wil gaan omdat mijn haar best wel heeft geleden onder het blonderen en um, ja, ik merk gewoon dat dit niet zo houdbaar is. Dus uh, mijn haar is best wel een stuk dunner geworden en ik heb ook het idee dat het niet alleen door het blonderen komt, maar ook door gebruik van zelfs shampoo. Dus we gaan gewoon highlights zetten en um, dan weer iets meer donker en in combinatie met licht. Dus het wordt niet in één keer veel donkerder, maar het wordt wel minder wit blond zoals ik eerder was, zoals je uit eerdere video's hebt gezien. Uh, ik heb nog wel een paar video's waarin ik mijn haar blondeer. Dus die ga ik nog wel posten. Eentje gaat het echt rigoureus mis. Uh, die ga ik ook posten binnenkort. Daar heb ik echt al heel lang mee gewacht. Maar misschien moet ik dat gewoon maar eens doen. En uh, bovendien uh, heb ik ook nog een andere video waarbij het wel goed lukt. Die heb ik in december heb ik mijn haar toen gekleurd. Het was echt super blond. Dus die hebben jullie nog van mij te goed. Ga ik zeker posten, maar dan weten jullie het um, in het vervolg. Ja, ga ik dus niet met mijn haar zelf blanderen, zeg ik nu. Ik kan niks beloven, maar dat is, <laughs> mijn, um, ja, dat is mijn uitgangspunt op dit moment. Um, om gewoon highlights te zetten. En ik wil ook weer graag lang haar. Dus ik wil eigenlijk ook ha uh, hair extensions laten zetten... En ik ga even kijken of ik dat samen kan met die uh, kappersafspraak kan regelen. Dat ik daarna naar iemand doorga die uh, hair zet. En dan gewoon allemaal losse strookjes. Ik heb ook al eens van die clip-ins gehad. Maar het is best wel dik en heavy. Het fijne is dat je het er weer uit kunt halen. Maar ik ben wel toe aan iets wat gewoon blijft zitten. Dus ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En op 22 juni dan heb ik mijn kappersafspraak. Dus uh, ja, jullie zullen dan het uh, resultaat zien. Maar dat is dus waarom ik even geen blondeer meer heb gepost. Ik hoop uh, dat je deze soort van week up date shopvlog-achtig um, leuk vond. En um, ja, laat me weten als jij nog een product graag getest wil hebben. Of als je vragen, tips of tricks hebt. Laat me zeker weten. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En als je vaker van deze video's wilt zien, zeker even abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier. En ja... Ik wens je nog heel fijn weekend toe. En tot snel. Doeg!